Wie ben je nu echt in je business? En welke drie talenten zijn er nodig voor een goed geoliede, succesvolle onderneming? Daar ga ik het in deze video met je over hebben. Want ben jij nu iemand die het fantastisch vindt om te creëren, te schrijven, een salespage te maken, iets uit te denken, een nieuw aanbod te maken, een product te ontwerpen, een proces te zien en het willen verbeteren? te coachen en dan echt elke keer weer een stukje beter of een training te ontwikkelen, dan ben jij een echte artiest. Nou, Er zijn dus drie categorieën die nodig zijn voor een succesvolle business. En ja, dit is er één van. En misschien herken je je in dit gegeven, in dit stuk. We hebben een echte artiest. Ik sprak vanmorgen met een klant die ook een echte artiest is. En ik zei er, oké. Okay, Interessant. Hartstikke goed dat je dit gaat doen, maar er is nog meer nodig. Er zijn kansen nodig die je moet pakken om dus klanten te krijgen. Dus de echte ondernemer is ook nodig in een bedrijf. Natuurlijk. He, een ondernemer ziet kansen, die ziet mogelijkheden, die ziet ja, hoe die zijn bedrijf kan ontwikkelen en trekken naar een volgend niveau. Die is ook gericht op verkopen, op sales. Die is ook gericht op het naar het volgende level brengen van je onderneming. En die is ook heel belangrijk. Dus de ondernemer als talent in je business is ook onmisbaar. Maar er is er nog één. De derde die absoluut onmisbaar is in je onderneming, is de manager leader. En de manager leader, die houdt enorm van samenwerken. Die houdt van het werken met mensen. He, die ziet wat er precies gebeurt. Die heeft ook een soort van helikopterview over ja, alle eindjes die er uh, nodig zijn om het goed te laten functioneren het bedrijf. En dat doet hij door middel van uh, samenwerken met andere mensen. En dus die, die, die zet die lijntjes uit en die coördineert dat allemaal. Dus echt een coördinerende rol heeft hij. En hij is of zij is ook een expert in het zien van de processen en de samenhang. He, dus dat alles aan elkaar gekoppeld is. En misschien ben jij dat wel. Misschien ben jij wel iemand die daar echt op aangaat. En als één van deze drie talenten niet vertegenwoordigd is in je business, dan ja, valt er een gat. En ja, dan kun je niet het, precies dat eruit halen wat er in potentie in zit in je bedrijf. En hoe kun je daar nou aan werken? Kijk, inmiddels, ik, ben, ik weet voor mezelf, ik ben een ras-echte artiest. Maar inmiddels ben ik ook echt die ondernemer geworden. Want ik vind het ondernemersvak vind ik fantastisch. Ik zie kansen, ik zie mogelijkheden. Ik ben ook niet bang om die kansen te pakken en te leren on the go. En dat is een skill die heel veel ondernemers, of coaches en trainers nog veel te veel missen. En ik wil ervoor uitdagen om daarvoor open te staan. En dat ruimte te geven ook in je business en in je bedrijf. Want je kunt wel creëren, maar als het niet verkocht wordt, dan is je bedrijf natuurlijk eigenlijk ten node opgeschreven. Ja, dus het is allemaal belangrijk. En ik verwacht niet dat je alle drie de talenten, zeg maar, onder je hoede kan nemen in een business. Daarom is het ook goed om na te denken over, wie mis ik dan? Of wat mis ik nu in mijn bedrijf en waar mag ik de komende tijd aan voor vragen? Kan een assistent zijn die je mag inhuren die die rol van manager leader uh, op zich kan nemen of een uh, business manager die hè, die de, de coördinerende rol gaat opnemen of allebei en voor de ondernemerskant zou ik ook zeggen laat je coachen laat je trainen want voor je groei van je bedrijf is het belangrijk dat alle drie de facetten de aandacht krijgen. En dat is wat ik met je wilde delen. En ja, wil je daar nou verder mee? Ga dan inderdaad kijken, deze week, waar zit mijn talent? Mijn absolute talent? Uh, wat mis ik nu eigenlijk nog in mijn business? En heb ik dus nodig? Wie zou me verder kunnen helpen? Ik weet namelijk wel iemand. Wil je nou verder met je business en wil je dat niet ellenlang laten duren... Boek dan bijvoorbeeld een call-in met ondergetekenen. Want vooral op dat ondernemersstuk, daar kan ik je ook zo goed mee helpen. Niet alleen met het creëren van je online business, maar ook het geven van webinars, het opvolgen van je sales. Echt die ondernemer in jou wakker maken. Als dat iets is wat je aanspreekt, als dat iets is wat jij nodig hebt, kijk dan hieronder. Klik op de link en maak een afspraak met me. Ik wil graag kijken of ik je verder kan helpen. Sowieso wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.